Ga stemmen. Ga stemmen. Ga stemmen. Ga stemmen. Voor jouw stad. Voor mijn stad. Voor onze stad. Lijst 5. Stadspartij Nijmegen. Wij fixen het.